Hallo allemaal, het is een leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Orani en ik heb net een pakketje bij gekregen en ik zou eigenlijk echt niet weten wat erin zit. Ik denk dat het een is, wat ik heb gewonnen, maar ik weet het niet 100% zeker. Dus zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen met het unboxen. Het is zo'n mysteriepakketje, pakketje zo. want ik weet niet meer wat erin zit. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Kies okay, zo. Het is ook super groot eigenlijk. Zo. Zo. Oh ja, dat is een winterspakketje, want ik zie het. Dus ik kijk hoe leuk dat er iets is. Wacht. Ah, dat ziet er zo leuk uit. Zo ziet dat van dichtbij hier uit. Er zitten allemaal van dit. Ik weet niet hoe je dit noemt. Dit zit er allemaal op. En dat hier zo: dat is van de vijver. Dat heb ik gewonnen op een Instagram-account. Ik zal dat ook hier even in beeld zetten. En ik ga dit nu opdoen, want ik ben zo nieuwsgierig. Oh, dat ziet er echt heel leuk uit. Als eerste. En dat is een doos. Ik ga die doos eruit halen. Want het is vol met. Oh nee, dat valt er allemaal uit. Oké. Okay. Het ligt er nu vol met deze dingen op de grond. En ik heb de doos nog wat niet uitgehaald. Want.. Die hele doos zit vol met die dingen. Of wat er ook is. Ik heb het bijna. Zo. Nu, dit is weer Oh, dat ziet er zo leuk uit. Kijk, dit is een doos. Echt heel leuk. Oh, ik hou echt van deze serie. Die is gewoon heel leuk. Maar ik ga die doos dus nu open doen. Oké. Okay. Oké, okay, even kijken, wat er op Een handleiding van streams. Een streams kaart van kijk een maand gratis naar streams. Dat is zo leuk. Oké, okay, wat is dit? Zo ziet dat het trouwens uit. Dan zie ik hier... Onze kijktips voor jou. Er zijn allemaal films op. Oh. Oké. Okay. En nu komt het eten. Ik ga dat zo pakken. Zo. En nu ik ga ik het eraf halen. Oh my god, dat is zo leuk. Kijk. Okay. Wacht. Zo ziet dat eruit. En als eerste zie ik er lekker pokken dat zoete en zoute popcorn. En dat is echt heel lekker. Dan is dit... Uh, shortbread cookies. Dat ziet er echt heel lekker uit. Maar ik weet niet goed wat het is. Het zijn koekjes. Ik denk een soort van boterkoekjes ofzo. Het zijn zandkoekjes met roomboter. Want het staat erop. Dan heel leuke sokken van Streams. Zo leuk. Jungle Beats, Betty Albert. Almert. Gezouten amandelen ge ge ge um, met een karamalen chocoladelaar erop Dan is dit een fles met de drinker in. Ik zou niet weten wat erin zit. En dan als laatste Zeezoutchips met zwarte peper. Dat ziet er allemaal super lekker uit. En ik ben er echt heel blij mee. Eigenlijk een dikke dankjewel aan The favor, de account En de streams. Want ik ben er echt heel heel heel blij. Maar dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei.